Hoi, het is vandaag zaterdag. Super kijken kijk deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met Blondie. We hebben drie minuten om op, op te zaden en te poetsen. Hoi. Hoe gaat het, Tess? Het gaat best goed. Ze is wel wat sterker aan de linkerkant. Dat probeer ik nu door wat meer mijn binnenhand naar binnen te doen op te lossen. Alleen het is nog steeds heel lastig om het los te laten. Ja. Ik mis in dat verhaal mis ik nog iets. Dat ik zelf ook heel sterk ben erin. Nog iets anders? Eigenlijk de allerbelangrijkste mis ik. Het allerbelangrijkste. Uh, dat ik mijn schouders vastzet. Dat ik mijn schouders vastzet. Nee, lager. Dat ik mijn rug niet heb. Lager. Nog lager. Mijn benen. Tadaa. Kijk, op het moment dat zij sterk is in de linkerbondhoek. Dan komt dat omdat zij in de linkerschouder hangt. En dus ook met de ribbenkast een beetje naar links hangt. Dan kunnen wij wel dat hoofd naar links vragen. Maar doe dat zelf maar eens. Doe maar eens zo je buik en je schouders naar links duwen. En dan je hoofd op je schouder leggen. Andere. Nee, dat gaat niet. Oké, okay, en doe hem dan eens andersom. Doe je ribbenkast eens de andere kant op. En kijk dan eens naar links. Dat is makkelijker, wel. hè? Ja. Dus dat is voor haar ook, kijk, als hij sterk is of meer gewicht neemt op die linkerkant. Natuurlijk is een paard altijd aan de ene kant iets meer dan aan de andere kant. Maar zolang wij niet die schouders en die ribbenkast verzetten naar de andere kant, dan kunnen we echt vragen met onze hand wat we willen, maar dan gaat het niet gebeuren. En dan hebben we daarna, dus we hebben die ribbenkast naar buiten. En wat komt dan? De uh, ribbenkast... Schouders. Ja, we hebben die ribbenkast en die schouder die zit naar rechts. En dan. <lacht> ja. Moet je je linkerbeen aan blijven houden? Ja, dat, dat is al gebeurd. Dat, dat hebben we al. Uh, de, je binnenhand wat meer naar binnen? Nee, nee, dat is de volgende stap. Daar zit er nog eentje tussen. <lacht> Loslaten in je lichaam. Mm, nou, dat mag erbij. Uh, Binnenbeen, binnenbeen buiten teugel. Tadaa! Dus wij duwen die ribbenkas en die schouders naar buiten. Eigenlijk om te zorgen dat we meer contact hier krijgen op die buitenkant. Als wij die contact niet aannemen, dan zal die weer zo gaan lopen. Dus wij moeten dan begrenzen met onze buiten teugel. En die buiten teugel wordt dan ook je teugel voor de ronding in de hals en de aandeuning. En dan, hè, als we die ribbenkast naar buiten hebben, we hebben aanleuning op de rechterteugel, teugel. Dan kunnen we hem losvragen op links. En dit is nu natuurlijk een verhaal van misschien bijna 10 minuten. En jij doet dit in één pas. Ja. Jij doet dit sneller, die hulpen geven, als je ik dat uit zou kunnen leggen. Dus als jij er helemaal over na kan denken, linker, been recht, weet langzaam. Ja. Dus jij moet meteen voelen, hup, die schouder en die buik naar buiten. Die rechterteugel is daarvoor de nagevelijkheid. Dan doe je misschien nog een keertje controleren met je linkerbeen of die buik echt nog naar buiten is. En dan kijken of ze misschien daardoor al los heeft gelaten op de linkermondhoek. Of dat we nog een beetje richting aan moeten geven. Goed, en blijf zeker in de stap mooi meeveren met je arm. Ja, want in de stap en de galop maakt het paard, kijk eens, in het lichaam een deinende beweging. In de draf blijft hij meer stil. Maar in de stap en de galop maakt hij die beweging. Dus probeer die ook te volgen vanuit je schouderbladen. Goed zo. Om dus ook te zorgen, eigenlijk, dat is hetzelfde uh, voor je middenstap, hè. dat is eigenlijk hals strekken. Want als we die hals en die rug lengte geven, worden de passen ook groter. Dus in de stap, als we hem dan eigenlijk bij elkaar houden, dan zal de stap niet groter worden. Dus dan hebben we ook niet meer beweging in de rug en in de hals. Ja, dus steeds denken alsof je dat winkelwagentje vooruit duwt met je hand. Zo, oh, daar. Ietsje ronder maken, ietsje ronder maken en als ze voorwaarts is, dan ga je meteen langzamer licht rijden. Hè? Maar als jij voelt ik geef been voor spek en bonen of ze is te stijf, dan moet je een beetje naar voren. Zo ja. En maak die aanleuning op rechts. Maak het op links zacht. Dus maak ze niet los op links, maar jij maakt het zachter door minder hard terug te knijpen. Goed zo, op die rechter teugel. Zo hals strekken Goed zo. Goed zo. Lekker uitstappen zo. heel erg bedankt. Top, geen dank. Nu een tijdje verder en ik ben nu samen met Verona. Ik heb net les gehad en het ging echt heel erg goed. Er zijn nu wel weer wat dingetjes waar we aan kunnen werken en... waar we ook zeker aan gaan werken, want ik vind het heel lastig om... mezelf los te laten in mijn lichaam en... Ja, dat, dat heeft gewoon wat aandachtspuntjes nodig. Ik ga nu een verontje rijden en die heb ik alvast gepoetst. En die ga ik nu zadelen en hoofdstel in doen, zelf mijn spullen aandoen en dan even rijden. Dan zie ik jullie zo als ik op Verona zit. Ho, oh, gaat fout. Verona is inmiddels opgezadeld uh, mijn telefoon is bijna... Nee, is één en ik moet nog even snel een thumbnail maken. Dus ik hoop dat me dat gaat lukken. Even een quick fotoshoot. Oh, ik zit er inmiddels op. Ik heb haar even uitgelegd wat ze moest doen. Dat vond ze niet leuk. Dus dat heb ik niet gefilmd. Want uh, het, het zag er niet heel leuk uit, namelijk. Ik heb niks verkeerd gedaan trouwens. Ik ging niet drukken, zagen en dat soort dingen. Maar het is wel dat het er... Er uh, <laughs> uh, ging het, het ging hard aan toe. Ik heb even met haar gediscussieerd. Uh, ik weet niet wie de discussie heeft gewonnen. Want op een gegeven moment dacht ik, als ik nu doorga, dan ga ik dingen doen die ik niet wil doen. Dus ik ben gestopt en uh, heb er nu aan een lange teugel. Heb ook, heb ook aan een lange teugel nog eventjes gedraafd. Maar ik ben niet verder gegaan. Gewoon puur omdat ik uh, geen verkeerde dingen wil doen. En soms met mijn kuurbrein heb ik dan agressies. En dan oh, heb ik dan agressies en dan lukt het me niet meer om uh, mezelf goed te houden. Dus dan stop ik maar. Omdat ik anders, ja, ja dat. Zo. Het is inmiddels een tijdje later, ze hebben de hapjes gehad en de spullen zijn opgeruimd. Ik ga nu even blondies witte staart laten aanschouwen, tata nou, Hij zit nu in een vlecht, laat ik hem ook even in, dan kan ik hem morgen misschien nog beter laten zien. Maar kijk, nu is het wel belangrijk dat ik er dermakantrol blijf smeren, want dan gaat ze niet schuren. Kijk, haar manen zijn ook helemaal wit. Dus dat ga ik nu nog even doen. Dan ga ik haar deken wisselen naar de roze. Dan ga ik die even pakken. Dan ga ik Vroona haar deken afdoen. En dan ben ik denk ik wel klaar voor vandaag. Oh, ik hoef hoef krabben, want... You never know wat er allemaal in zit. Ik heb de laatste tijd wel... Shitje. Ik heb de laatste tijd wel het gevoel dat ik mijn pony beter verzorg dan mezelf. Ja zou moeten we misschien iets gaan doen, aan gaan doen, maar op dit moment ga ik gewoon even goed voor mijn pony zorgen. Ik ga nu even snel dit doen en dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, Bloem heeft er onze deken op. Ik ga nu even Vrona's deken wisselen en dan ga ik naar huis doen en voetbal kijken. Hey. Dus ik zie jullie morgen weer. Hallo, hallo, hallo. Het is tien voor negen. Over tien minuten moeten we weg, Ik over tien minuten weg. We ben samen met Bloem. En ik, uh, we, gaan, we gaan vandaag naar Bas toe, Bastiaan recht. Uh, Blondie heeft in de poep gelegen, dus die moet ik even snel gaan schoonmaken met deze mooie messy brush. Monty, als je dat doet, ik, ik moet het niet doen. Dus ik ga haar even mooi schoonmaken. en. Oh, dan liefde. Dan gaan we op de wagen zetten en naar de kamer.